De happy lift Anchorage is een van de sterkste happy lifts. Dat betekent wat, hoe doe je dat? dat? Ga je hier, ga je eigenlijk een draden plaatsen en daarmee kan je eigenlijk een bepaald lift genereren. het voordeel is, is dat het sterkste is. Uh, nadeel is, is dat je een kleine hechting in moet zetten. Dus ik, dit kan ook bij ons alleen maar in Nijmegen en uh, ja, dat, het is wel een kleine operatie en dat moeten mensen zeker niet onderschatten. Nou, je kunt het met name dus gebruiken voor echt de kaaklijn te verstrakken en daar is het met name voor bedoeld.